Jongens, ik vroeg of mijn streamer een video wou maken en dat wou hij doen dus bij deze hier is de video. Ja, like hem, abonneren en uh, ja, tot de volgende keer. Geef een like, doei. Ik reed de trein en toen was er zo'n moeder met drie van die kindjes en dat één keer was aan het huilen en de andere was bezig. Dus ik kon één kindje in de gaten houden, dus ik er de trein heen, ik was met dus zijn telefoon. kon het kindje naast speelletjes. Op jouw telefoon? Ja, ik was er van... Nou, dat is <laughs> leuk ik was, was ervan. Ja, maar je mag ze niet spelen, kut. Kist ik een juich. Ja, go, klump, de lauwe. Een famaas. We have little famas. Sickle. Man, those kids were so fucking bad, dude. I'm so fucking dumb, dude. I'm telling this game, man. Is he fucking bad, dude? He's so bad, man. No, are you kidding me? <laughs> Waar gaan we heen? Naar Frosty <laughs> <Yay>. <laughs> stond er ook zo'n guy buiten die gooi een granaat. <laughs> um, we moeten even mensen vinden. Dat wel uh, oh, iets handig Ja, dat is wel iets handig, ja. Oh. Physics, boys, physics. Ten out ten. <laughs> Kijk, nog meer physics. Hier even wat physics, oh. Oh ja, je shift shifty, je shifty, je heb Ik heb een eentje pakken gehit. Ik heb hem. Wat? Ik zag geen eens damage Er zit nog iemand. Nog twee eigenlijk. Wat? Ik heb zijn bijna gefinish. Doei. Hij loopt hier beneden. Oh, hier zit ook iemand. Ja je, je, je popt hem helemaal weg joh Pannen. Hij vloog tering ver Hoe? Hij hitte bijna gast Hij gaat sowieso snipe hitten Oh, hij, hij is out of match, hij is bijna out of match Ik ga alles dus maar uit die de, uit de dingen als ik ben eruit Ik heb hem genokt! Nee, vliegtuig! <laughs> Je, heb je alweer iemand genoeg? Nee! Oh. Gast, hoeveel kills? Ik zie gewoon niemand. Echt, hè? I've got you in my oh, ik zie iemand. noord is noord-east. Oké, schiet maar een beetje. Ja, oké. Er zijn er twee. Ik heb er eentje geheten, 23. Hurry! Oh. Ik, ik heb deze, deze guy heeft geen shield nu. Hij is zo low, ouwe. <laughs> oh, hij is hier gestopt. Oh, hello hè! Oh. Hij is hier. Oh, ze zijn eruit, ze zijn eruit, ze zijn eruit. Oh my god, wat doen zij? Peeket, peeket. wij zijn downy. Oké, okay, hij is geen downy. Ze We zijn wel heel flink flink flink flink. Nee, hij gaat weer in het vliegtuig, nee. Nee. Oh my god. Hij is kapot. We worden terug van achter. Waar is je andere vet dan? Hier achter Oh, die zijn ga weg gaan met de line. Of hier achter ja. ja. Ja, ik zie daar een kwaad rijden. I've got you in my sights. Ik heb twee mensen erop. hij <laughs> is gewoon je team is van. Dag, weet je, lap maar. Ik heb er een ja, eentje nog beneden. Kunt we moeten van de berg af? Ja, doe je. aan de zijkant. Dus alleen maar deze gast hier beneden. Wij moeten van de berg af. Ik heb een lounge. Bed. ik heb een pet, ik heb een pet. Ik plaats hem hier. Kak, kak, kak, kak, kak. Sorry, ik moest hem daar plaatsen, anders was ik dood. Ik ben dood. Oh, hier ligt nog mijn bandage. Ik had echt zoveel pech. Er lag een grote pot, maar ik kon die niet drinken. Ik had geen tijd. Oh, hello Oh, die quad launcher. Doe je iets? Doe je iets? Ja, heel veel. Echt niet. Ja, ik wou net zeggen. Ik hoor echt shield naar Even neer gaan. Ja, ik, ik, heb ik heb geen shield. Dat is echt heel kut. ik ja, naar beneden. Yap, yeah. yep. Chichi. Like Fortnite Battle Royale. It's on forty in my red car. This is changed and I like I ain't noticed. in money, nigga, that my man focus.